Kan haken. We gaan vandaag een hele leuke omslagdoek haken. En die omslagdoek die is van scheepjes. Um, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En iedereen kan haken, want het is zo leuk. Al die duimpjes omhoog en de abonnees. En ja, ik vind het ook leuk om uit te leggen hoe dat je iets maakt en waarom het zo in elkaar gezet wordt. Maar haken vind ik gewoon zo gezellig. Je hebt er weinig voor nodig. Een haaknaald, een bolletje, wol. En nu heb ik deze mooie roll van scheepjes, kijk. Ja, dit is een hele mooie kleur um, van scheepjes. En we gaan daar deze omslagdoek van maken. En deze omslagdoek, ja, die is echt heel makkelijk, alleen um, er zitten wel een paar toeren bij die zich herhalen. Maar ik ga het eigenlijk heel goed uitleggen. Tenminste, ik probeer het goed uit te leggen. Kijk. Dit is de omslagdoek En hij is ontworpen door Kirsten Ballering. En ja, de wol is zo mooi. Dus daar zit 1000 meter op, op die uh, rol. Kijk. Maar uh, ik ga het eigenlijk rustig uitleggen. En dan gaan we samen beginnen. Tot zo. En we beginnen dus met haaknaald 3,5, en ik ga even het begin zoeken. En dan kan ik even hier kijken, of hier. Oh, sorry. Wat doe ik dan als het begin zo? Kijk, ik heb hier nu het begin dan ga ik eerst eventjes de draad even goed recht leggen en dan komt hij dadelijk vanzelf uit de bol, bol ik zie je zo terug we beginnen met de magische ring dus je haalt legt je draad op je handpalm je draait en je houdt je pink even daar hou je draadje mee vast en je draait nog een keer overheen en die leg je weer onder je pink dan pak je je haaknaald je gaat er onder de eerste draad door en je haalt je draad er onderdoor op je draait je haaknaald en je maakt een halve vaste dit is je magische ring dan pak je nog twee lossen. 1 2 en dan gaan we twee halve stokjes maken een dan twee losse en dan weer twee halve stokjes een, twee, dan een losse dan een gewoon stokje En dit is al je eerste toer. Dan trek je aan die magische ring. Kan je gewoon lekker aantrekken. Het is nog moeilijk te filmen omdat het uh, allemaal nog vrij klein is. Maar dan heb je je begin in ieder geval gemaakt. Dus de eerste toer is magische ring, dan drie lossen, dan twee halve stokjes, twee lossen. 2 halve stokjes, 1 losse en een gewoon stokje. En dan zie ik je zo weer terug. We beginnen aan toer 2, dat is 3 losse: 1, 2, 3. Dan keer je je werk als een blaadje. En dan gaan we in die ruimte hier tussen die eerste drie losse en het halve stokje in gaan we een half stokje maken je haalt je draad op, omslaan en doe 3 lussen en dan gaan we in elk stokje hier deze gaan we ook weer een half stokje maken maar dan pakken we de voorste lus omslaan door Omslaan. Door drie. Dan hebben we hier die opening. En in die opening gaan we eerst uh, twee uh, stokjes maken, twee halve stokjes. 1 dan twee lossen en dan weer twee halve stokjes dan gaan we weer in die twee stokjes die we aan deze kant hebben een half stokje maken eerst in de voorste lus het is altijd even goed kijken hoor dat je goed insteekt je pakt eigenlijk maar één lusje en in die laatste pak je weer steekt in en je maakt weer een half stokje dan gaan we in die laatste gaan we een uh, gewoon stokje maken dus in die opening van die magische ring dan gaan we een gewoon stokje maken zo en dit is al je tweede toer en dan zie ik je zo weer terug en we beginnen nu aan toer 3 met 3 lossen 1 2 3 we keren weer het werk als een blaadje en dan gaan we een half stokje tussen in die ruimte maken en dan gaan we in de achterste lus een half stokje maken van het voorgaande halve stokje En dan hebben we, nu zijn we in het, even kijken, we hebben er nog één, dus die mag je niet overslaan. Dan hebben we nu de drie lossen. 1, 2, 3, 4, 5 halve stokjes. Even na tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, en dan gaan we nu in die opening in die middenopening weer twee halve stokjes doen Eén. even opnieuw twee twee losse en weer twee halve stokjes 1 2 en dan gaan we Kijk, het begint nu toch ook wel duidelijker te worden zie je en dan gaan we aan deze kant ook weer op elk stokje in die achterste lus gaan we een half stokje maken 1 kijk of je goed de lus hebt de achterste 2 5, dan in die opening nog een half stokje en op het laatst gaan we nog een gewoon stokje maken zo en dit was de derde toer en dan zie ik je bij de vierde toer weer terug Dan gaan we nu naar toer 4, ook weer met 3 lossen: 1, 2, 3. En toer 4 is hetzelfde als de tweede toer: je keertje werkt. En nu gaan we in de voorste lus halve stokjes maken. Um, dus iedere voorste lus, dus, dit is de voorste lus. En nu zie je het ook beter. als het goed is heb je dan in totaal 11 stokjes gemaakt en de vorige toer 8 dus iedere keer totdat je hier in het midden hier hier heb je de meerdering van 2 dus je hebt iedere toer heb je twee Halve stokjes extra, dus nu doe je weer twee halve stokjes in het midden, twee lossen en weer twee halve stokjes in het midden. Dat doe je iedere toer. En nu ga je weer aan de andere kant hetzelfde ook in de voorste lus. Door omslaan door drie. de voorste lus halve stokjes en zo maak je heel toe vier af. Dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn op het einde van de vierde toer en dan eindigen we altijd even met een losse en dan op de laatste een stokje. En als het goed is heb je dan 11 uh, halve stokjes aan het op iedere kant. Dan gaan we naar 3 lossen en dan gaan we naar toer 5. dan gaan we nu naar toe 5 1 2 met 3 lossen je keert het werk dan gaan we een half stokje in die eerste opening zetten dan nog een stokje op het volgende stokje dan gaan we aan de moesjes beginnen en de moesjes is insteken je draad ophalen omslaan door twee en dat doe je zes keer En dan heb je 7 lussen op je haaknaald. Dan sla je om en dan haal je haaknaald door alle zeven de lussen omslaan door 1. Dan heb je eerst een moesje af. En zo ga je de hele toer af. Maar dan zet je er 2 halve stokjes nog tussen 1. En op de volgende weer een half stokje. En dan ga je weer een moesje maken. Een moesje van 6 halve stokjes in dezelfde steek. Is 3, 4, even deze opnieuw, hoor. we hebben er nu 1 twee, 3 4 dit is de vijfde en dit is de zesde dan heb je zeven lussen op je haaknaald 1 2 3 4 5 6 7 en omslaan en door alle lussen en je gaat weer omslaan door en je maakt een halve vaste Is dus dit je tweede moesje al dan gaan we weer twee halve stokjes maken 1 2 en dan gaan we weer een moesje maken van 6 halve Stokjes en ik zie dat ik hier, zie je, hier ben ik te snel gegaan. Dus ik ga het even uithalen. Ik heb er nu 1, 2. En dit is de derde. De vierde, de vijfde en de zesde, je hebt zeven lussen op je haaknaald, omslaan door alle lussen, omslaan door één en dan ga je weer twee halve stokjes maken. 1 2 dan ga je nog een moesje maken even goed de steek zoeken ja ik ga hem gewoon in deze opening zetten ja ik ga daar het moesje in maken misschien is het ook wel handiger want je moet in totaal 4 uh, moesjes hebben in deze toer 1 2 3 4 5 6 omslaan door 6 omslaan door 1, nou, dan heb je nu 1 2 3 4 moesjes en daar zitten twee uh, keer halve stokjes en dan gaan we nu omdat we in de bovenste opening zijn gaan we nog twee halve stokjes maken twee lossen. en dan gaan we nu aan de andere kant beginnen daar gaan we dus weer twee halve stokjes maken en weer een moesje dus we gaan weer 6 keer een half stokje maken Kijk hoe ver we waren: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de beginlussen bij. Dus je moet 7 lussen op je haaknaald hebben. Je slaat om, je haalt je draad door, omslaan doorheen. Dus je hebt hier 4 moesjes: boven hier een moesje, 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes en weer een moesje en dan ga je weer aan de andere kant twee halve stokjes maken deze halve stokjes kunnen gewoon door twee lusjes en dan ga je weer een moesje maken en dan doe ik het te snel opnieuw naar die moesje 1 2 halve stokjes en dan weer een moesje en die moesjes zijn 6 halve stokjes 2 3 4 5 6 omslaan door 7 lussen omslaan door 1 en weer twee halve stokjes dus je zet tussen al die moesjes zet je twee halve stokjes en nu ga ik weer een moesje maken 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik moet er nog een hebben. Het zijn 6 halve of zes halve stokjes. En de beginlus. En daardoor heb je 7 lussen. Omslaan. En door alle lussen. Even opnieuw. 7 lussen omslaan. En door alle lussen omslaan. Door 1. begin eens even wennen hoor dat je hier dus die moesjes hebt maar het begint echt uh, mooi te worden dus dit is toer 5 je hebt hier dus uh, even kijken je bent begonnen met drie losse en een half stokje tussen die opening in dan nog een half stokje en dan ga je die moesjes doen en dan heb je twee halve stokjes ertussen. En als het goed is, dan heb je vier moesjes in toer 5. En deze maak je helemaal af en dan zie ik je dadelijk weer terug. We zijn nu op het einde van de vijfde toer en uh, we maken nog een half stokje, een losse en een gewoon stokje in die opening. zo eindig je iedere toer en nu gaan we met toer 6 beginnen met drie lossen we keren het werk en we gaan nu op een op elk um, op elk stokje of op elk moesje hier ook gaan we een stokje zetten en dan moeten we op 17 uitkomen. Dus we zetten een half stokje in deze opening. We zetten een stokje, half stokje bedoel ik, op het halve stokje. En we gaan op het moesje en ik steek je gewoon langs weer een half stokje maken. En daartussen zitten ook twee halve stokjes. Daar maken we ook weer gewoon een half stokje op. Als je het niet goed ziet, dan trek je gewoon je haakwerk een beetje uit elkaar. Zie je? En op het moesje. Ja, je kan er ook hier dit, deze opening zoeken. Maar ik haal het gewoon open en ik pak deze opening. Dus deze toer zijn gewoon halve stokjes op het halve stokje en een half stokje op het moesje en op het moesje hier zo pak ik deze opening om een half stokje op te zetten zijn nu bovenaan dus ik heb hier het moesje en dan moet ik nog twee halve stokjes hebben 1 2 en dan in die bovenste opening maken we nog twee halve stokjes 1 2 2 losse en weer twee halve stokjes 1 Zo. en dan zie je dat die, die moesjes ook heel mooi naar boven komen kijk hoe mooi dan die omslagdoek wordt echt heel leuk en deze kant maak je weer hetzelfde en op het einde dan eindig je weer met een losse en een stokje dus ik zie je in toer uh, dit is toer 6 en ik zie je in toer 7 zo weer terug dan zijn we nu aangekomen bij de zevende toer en de toer 7 is een herhaling van toer 6 kijk eens hoe mooi dat dit al wordt je ziet ook echt waar je in de voorstof in de achterste lus hebt ingestoken zie je dat je dan een hele mooie ribbel erop krijgt en die moesjes hier die vier moesjes ook een leuk patroon, echt heel leuk. Um, nu ga ik eventjes de herhalingen uitleggen. Dus toer 7 is hetzelfde als toer 6. En dan kom je in totaal aan beide zijden op 20 halve stokjes. Toer 8 is hetzelfde als toer 2. En dan kom je in totaal op. 23 halve stokjes. Toer 9 is hetzelfde als toer 3 en dan kom je op 26 halve stokjes. En toer 10 is weer hetzelfde als toer 2 en dan kom je op 29 halve stokjes. Dan ga ik nu toer 11 maken en dan zie ik je daarna weer terug. Tot zo. als het goed is heb je nu doorgehaakt tot en met toer 10 zie je hoe leuk dat dit wordt met door je dat je in die voorste en in die achterste lussen steekt dan krijg je een heel mooi relief en randje en nu gaan we toer 11 doen en toer 11 die heb ik net even uitgetekend. Je begint altijd met drie lossen en het begin van de toer. Uh, je begint met in die losse een half stokje te zetten en dan op elk half stokje een stokje. En dan doe je iedere keer een losse tussen. En dan begin je weer met twee halve stokjes, een losse, twee halve stokjes, een losse, twee halve stokjes. En dat betekent dat je aan beide zijden 11 lossen en 22 halve stokjes, dus toer 11, die ja, die maakt het heel leuk. En ik heb hieronder gewoon halve stokjes getekend, want dit is de voorgaande toer. Maar toer 11 begint en eindigt met 3 halve stokjes, dus dan moet je even in de gaten houden dat je op 11 lossen komt en op 22 halve stokjes in totaal, dus dat betekent dus dat je op 33 steken uitkomt, zie je 22 plus 11 is 33. En ja, dit is toer 11. Ik uh, kan hem eigenlijk wel even mee haken. Dus je begint met 3 halve lossen of 3 lossen: 1, 2, 3. Je keert je werk, je maakt een half stokje in die opening. dan een half stokje op het volgende stokje en dan nog een en dan ga je met toer 10 alleen maar een losse en je slaat deze dan over en je maakt weer een half stokje en nog een half stokje en een losse en je slaat deze over en je maakt twee halve stokjes en weer een losse en je slaat deze over zie je hoe deze toer eruit komt te zien en dan ga je hierboven daar zie ik je terug dan uh, haak ik nog eventjes mee, tot zo! we zijn nu bovenaan aangekomen aan het uh, aan de toer 11 en we slaan dus weer een stokje over en in die laatste daar zetten we nog een half stokje en nog een half stokje en bovenaan zetten we een stokje een losse en een stokje of een half stokje sorry hoor het zijn allemaal halve stokjes en dan gaan we weer uh, twee stokjes doen en weer een losse. We slaan er weer één over. En we doen weer twee halve stokjes. Dus bovenaan doen we maar één losse. En zo vervolg je de hele toer, dus een losse één overslaan en twee halve nu doe je weer twee lusjes een overslaan en twee halve stokjes en zo maak je heel toer 11 af dit is toevallig de achterkant of de achterzijde en dit is de voorkant Dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu bijna op het einde van toer 11 Je zet in die opening nog een half stokje. Dus dan heb je hieronder nog drie halve stokjes en je eindigt met een losse en een gewoon stokje Zo. dan begin je aan toer, ik begin nog even niet aan toer 12, want dan ga ik even mijn papier bijleggen maar als het goed is heb je dan 22 halve stokjes en 11 losse dus 11 Lossen in toer 11 aan beide zijden, kijk, dus dit is toer 11. En dan beginnen we nu aan toer 12. Maar dan pak ik even het papier er weer bij, kijk of je het heel goed kan zien. Toer 12 is hetzelfde als toer 6, dus dan moet je even terugspoelen of misschien heb je meegeschreven: toer 6, en dan heb je in totaal 35 halve stokjes aan beide zijden. Toer 13, want ik ga toer 12 dan uh, niet voordoen. Dus toer 12 is toer 6 met 35 halve stokjes. Dan heb je toer 13 is weer hetzelfde zoals we net hebben gedaan. Dus toer 11 en toer 11, dan heb je in totaal 12 lossen en 26 halve stokjes. Dan toer 14 is hetzelfde als toer 6. En heb je in totaal 41 halve stokjes. Toe 15 is hetzelfde als toe 5. En heb je in totaal 14 popcorn steken met 30 halve stokjes. Toe 16 is hetzelfde als toe 6. En dan in totaal heb je 3 losse en 47 halve stokjes dus ja um, we gaan nu gewoon ik ga nu verder haken tot de met tour 6 en dan daarna die herhalingen die zal ik dadelijk nog even uitleggen dus ik zie je zo weer terug tot zo heb nu doorgehaakt tot en met toer 16 en dan is het continu herhalen maar ik zal eventjes nog dit laten zien als je tot en met toer 16 gehaakt hebt dan ga je weer gewoon helemaal uh, vanaf de eerste uh, vanaf het begin van het filmpje ga je weer verder en dan pak je toer 3 tot en met toer 16 dus toer 3 tot en met toer 16 nog drie keer dus die die hele riddel van tot vanaf toer 3 tot en met toer 16 die ga je nog drie keer herhalen en ik ga nu eventjes nog een stuk verder haken dus dan ja dan duurt het eventjes en dan zie ik je zo weer terug Tot zo. Ik heb nu toer 3 tot en met 16 ben ik uh, verder aan het haken gegaan en kijk hier hoe leuk dat die toeren uh, herhalen en toer 3 tot en met 16 moet je drie keer doen en ik ben nu bij de tweede keer en ik heb het opgeschreven maar ik zal het nog uittypen ook nog voor jullie dat je dus uh, ja die toer 3 tot en met 16 even voor jezelf opschrijft en en als je dat drie keer doet, dat je daar ook een paar V'tjes bij zet. Want anders weet je niet meer um, waar je bent gebleven. Kijk, en dit is de, het resultaat. Maar zover ben ik nog niet. Maar ik wilde toch eventjes met jullie delen. Want ja, kijk eens. Hoe leuk is het dat je die popcorn steken en uh, in die toer die herhaling zit. Ik ben nog niet bij het groene gedeelte maar het verloop van het garen is uh, ja, mooi gewoon mooi maar uh, ik ga verder haken en dan zie ik jullie zo terug uh, als ik het uh, drie keer uh, deze herhaling klaar heb, tot zo! Ik ben nu op het einde van de herhaling, dus drie, uh, drie keer herhalen toer 3 tot en met 16. En nu gaan we toer 3 tot en met 10 herhalen. En als je toer 3 tot en met 10 herhaalt, dat is nog maar een keer, dan kom je op een afmeting van 70 cm bij 1,50 meter. 50, zo breed moet je omslagdoek worden en maar kijk eens hoe mooi dat hij het kleurverloop nu al is ja ik ben nog steeds wel veel hier grijs donkerder lichter Het kleurverloop is zo mooi en nu ga je dus nog één keer die toer 3 tot en met 10 uh, herhalen ik heb wel even de bol uh, ja, uh, even gewoon opgerold uh, uiteindelijk ja, was ik op het einde van de van rol en dan, dan zakt een beetje die, die bol in elkaar en ik vind het dan toch handig als je bijvoorbeeld vaak uh, in deze tijd ook uh, wel eens op visite gaat dan, dan duw je die bol in een tasje en dan rolt hij ook zo makkelijk mee dus dit was voor mij praktischer dus nu gaan we nog aan de laatste fase beginnen tour 3 tot met tour 10 en dan kom je op 1,50 meter 50 breed en 70 hier zo de lengte. En dan uh, ga ik nu verder, dus haken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. En daar zijn we weer met deze mooie omslagdoek de Stormy Day is ja ik moet nog één toer maar ik heb nog best veel over kijk eens hoe mooi dat dit kleurverloop is en ja het is echt een hele mooie omslagdoek als ik hem zo zie dan denk ik ja die die wol die doet het hem natuurlijk maar het is ook wel heel leuk om om hem te haken uh, ik heb er heel veel plezier in gehad het is uh, ja, ik heb er ongeveer twee weken over gedaan, maar uh, ja, als je er langer over doet, je hebt er zoveel plezier van en het wordt zo mooi. Kijk, hoe leuk dat groen uitkomt. Maar uh, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze Stormy Day omslagdoek. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Tot ziens!